Ja toch, broeders en zusters, jullie hebben gezien aan de titeling. Vandaag ga ik jullie vragen stellen. Voor de mensen, voor we doorgaan, zijn super veel vragen. En de tweede, jullie zien gewoon aan de video. De views zijn gewoon zo afgehaald. Voor de mensen, ik twijfel echt zelf dat ik gewoon ga stoppen met YouTube. Waarom? Het is gewoon YouTube, blijft maar. Gewoon views eraf halen, abonnees eraf halen. Het is gewoon, ik zie er niks meer verder. Gewoon heel eerlijk gezegd. Mooi, we gaan door in de video. Vak dat ga ik binnenkort een aparte video erover maken. Mooi, we gaan door met de vraag. Ja, toch? Yes, ja, toch? Dus de volgende vraag is van Kees of Eels. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Moet ik laat het allemaal in de beeldschermen zien. Hij vraagt: Hoe oud ben je? Voor mensen, ik krijg veel mensen die zeggen altijd dat ik 19, 20 ben. Maar ik ben nu, dit moment, 15 jaar. Ik ben geboren op 2007. Ik ben geboren op 2007, 15 augustus. Nou, oké. Okay. We gaan naar de volgende vraag van ja toen en heel of zoiets mooi met zijn dikke moeder. En zo'n la je weet toch, mooi. Weet toch, dit is een beetje para. Mooi, hij je Discord link, doet het niet, bro. Nou, voor mensen, ik ging een Discord link maken met een vriend van mij, maar ja, dat ging gewoon niet door, want die man had geen motivatie. Ik had zelf ook geen motivatie, dus, dus het werkt niet meer. Dus daarom werkt de link in deze beschrijving. Of ik weet niet, in elke video staat er altijd een Discord link, ja, die werkt gewoon niet. Ik krijg van Kim Bill of ik weet niet moe, ik laat al die vragen gewoon zien boys, want allemaal heeft gewoon even geen zin. Maar ik moet deze video maken tegen mijn zin. Moe, hij vraagt, welk land ben je geboren? Nou ik ben geboren in Nederland, je weet toch, Leiden, SMA Leiden, voor mensen die niet kennen, hier is Leiden, je weet toch, SMA Mestrie, je weet toch. Dagelijks HD vraagt, wanneer in, alleen wanneer weer een livestream. Moe, wanneer een livestream, dat weet ik ook niet, dat ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Soms denk ik van ja, ik heb deze PC gekocht, ik heb erin geïnvesteerd, ik kon gewoon echt een dikke scooter van halen. Maar ja, allemaal dachten van YouTube gaat me wel verder brengen. Maar uh, als ik zo nu kijk, YouTube heeft me eigenlijk nergens verder gebrand. Ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Wel de bekendheid en zo, maar uh, ja, maar we gaan naar de volgende vraag. Oh ah, nee, ik word nu gebeld. 2000 years. Mensen, mijn vader belde me, dus ik moest even snel opnemen. Mooi, voor de mensen, de volgende vraag is van Tim, hij vraagt waar is Ayman? Nou, dat is de vraag, waar is eigenlijk Ayman? Nou, weet je wat boys? We gaan hem even bellen man. A few moments later. Nou boys, Ayman neemt niet op. We gaan gelijk naar de volgende vraag. De volgende vraag is van mijn vriend Robin. Hij zegt, wie vind jij een betere premier? Donald Trump of... Bayern? Mooi. Ik ga heel eerlijk zijn. Robin, moet eigenlijk eerlijk gezegd? Maar als ik mocht kiezen, ja, dan zou ik zeggen toch wel Bayern. Waarom? Bayern is guy die mijn geloof accepteert? Dat ik wel een beetje kent, ik. ik weet niet wat echt nog Donald Trump allemaal heeft gedaan en zo, snap je? Mooi, we gaan naar de volgende vraag van uh, Doody meer vlogs. Hij zegt: Wat heb je alleen van Apple? Nou, ik heb. Voor de mensen, ik doe niet alleen, allemaal. Allemaal, allemaal. I is soms uh, een beetje zot, maar ja, als je para bent, dan heb je schaatsen in iedereen, je weet toch? Love de kijkers en veel kijkers. Ja. Eigenlijk niks van Apple. Ik had wel vroeger een iPhone, maar daarom ben ik van toch wel, uh, je weet toch? Samsung, is allemaal ik, ik heb alles gewoon van Samsung, Smart, oortjes tot uh, geloge tot nog hier een andere gezin die van Samsung is. Snap je? Dus uh, ja, ik vind gewoon Samsung beter dan Apple. Ik heb nog nooit iets van Apple. Wel AirPods, ja, ik had wel AirPods, Dat waren eigenlijk de enige die ik ooit had. En, ja, dus ik gebruik geen AirPods. De volgende vraag is en deze vraag wordt heel veel gesteld: hoeveel geld verdien ik met YouTube man? Waarom willen jullie dat allemaal zo graag weten? En uh, ja, Shorts en Livestream. Ik ga eerlijk zijn, Livestream, daar verdient je niet zoveel. Shorts, daar zit ook wel veel money wat ik heb je gehoord. Maar ja, daar moet je ook speciale dingen voor krijgen. Dus dan kan ik jullie even een voorbeeld laten zien. Uh, 10 miljoen views halen. Als je dat hebt aangetikt, dan pas word je betaald. Want jij, ja, YouTube wilt niet zomaar mensen gaan betalen. Want ja, YouTube is gewoon een platform. Want elke YouTuber zegt het ook gewoon. YouTube is gewoon veranderd. Dus uh, ja, en uh, video's. Dan we kunnen we zeggen, we verdienen wel mooi. Dat kan ik wel zeggen. Voor de rest, is het op zwijgen. Iemand vraagt, of Mick Wills vraagt, hoeveel vriendinnetjes heb je? Nou, als je bedoelt als vriendin, heb ik er geen nieuw. Heb ik geen niks. Maar hoeveel meisjes heb je gepraat? Ik denk met zes of zeven. Dus, hey boys, rustig. We praten niet veel met meisjes deze dagen. Je weet toch. We over alleen over de toekomst, Mooi. Ik krijg hier de volgende vraag van Dux. Dutch Box of Lux of ik laat gewoon die vrouw zien. Als ik welke game speel je? Ik speel dit moment gewoon Grand Theft Auto 4. Dat is gewoon, ja, het eerste spel die ik ooit heb gespeeld. Er komt wel één dikke blik van jullie horen. Ik weet niet of jullie dat horen in de achtergrond. Dat was een bliksem. Mooi. Hij vraagt ook weer, wie vind jij de beste YouTuber? Als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind de beste YouTuber vind, ik het toch Isai. Die man, heeft gewoon elk... Hij werd eigenlijk toch gebald door YouTube, als we gaan, gewoon heel eerlijk zijn. Ik denk dat zijn views ook verder afgehaald, alles. Maar toch is hij gegroeid, gewoon door TikTok meer. En de harde werk daar heeft ingestoken. zo Echt respect voor Instagram, want die man krijgt gewoon geen playbutton, weet je wat dat is? Een playbutton, je hebt 100k achter en dan de beloon krijg je niet van YouTube. Maar ja, YouTube is gewoon veranderd, Dan gaan we allemaal eerlijk zijn. Ik krijg van PokeSemi, hij vraagt, heb je tips voor noob YouTubers zoals ik? Sowieso eerst, je bent geen noob, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Tweede, ik check af en toe je video's en ik ga heel eerlijk zijn. Als beginnende YouTubers geef ik mijn advies, begin met shorts. Ik weet, twint, twee jaar geleden waren geen shorts, waren YouTube-video's. Dus Dan moest je dingen over interessante dingen maken. En tweede, wat ik e aan iedereen wil zeggen, een beetje actief zijn in de community. Een beetje bij die comment, bij die comment en zo. Ga je weer een beetje naar boven. Mooi, FIFA, FIFA Mix vraagt, hoe zo heet je allemaal? Hoe ik armol heet is gewoon, ja, zeg maar, ik had, ik heet vroeger, mijn oude youtube kanaal heette vroeger Face Almondol, dat is dus, uh, ja, dat was vroeger mijn oude naam. En uh, toen heb ik gewoon, want ja, in die tijd was Fortnite populair en iedereen noemde Face, zeg maar. En op een moment Fortnite was minder populair, minder populair en ik wil niet op die Fortnite blijven, zeg maar. Dus daarom heb ik die Face weggedaan en toen had je armol man. Meneer Domino's vraagt, heb je een lief? Nou, ik ga heel eerlijk zijn. Eh, uh, nee. Het is gewoon zo, ik heb echt geen vriendin. Waarom? Ja, allemaal houdt niet van nee, je weet toch, vriendin is. Mijn vriendin is gewoon een spiep, Je weet toch, Wacht, ik haal hem even jongen, aan het eten denk ik. Mooi, de volgende vraag is van FIFA: wat vind je van Rusland? Ja, Rusland, ik ga heel eerlijk zijn, die mooie mensen daar. Ja, Rusland, ik vind het gewoon een mooi land. Eerlijk gezegd, ik ga niet liegen. Gewoon naar sneeuw en zo. Het is wel heel fucking koud fuck daar, zeg maar. Mooi, de volgende vraag is: wat heb je gedaan om populair te worden op YouTube? Ik ga gewoon heel eerlijk zijn, populair te worden, ik denk toch mijn humor. Mijn humor, want ik zeg heel eerlijk van mijn vriendengroep, mijn vriendengroep ben ik toch wel de meest de grappigste, de gekste, die altijd schaat heeft aan iedereen. Snap je? Dus uh, door daar een beetje heb ik dat wel uh, gecreëerd. En uh, ja man, uh, wat wil je nog allemaal doen in de toekomst met je YouTube-kanaal? Uh, de toekomst, ik ga heel eerlijk zijn. Als ik zie dat YouTube toch iets voor mij wordt, dan heb ik echt zeker dingen klaarstaan. Ik denk zo, zo ook iets met livestreamen, dat wil ik gewoon heel eerlijk zijn. Of, ik stop ermee en ik ga gewoon een bedrijfje starten. Eén van de twee is dat gewoon. Snap je? De volgende vraag is, ben je gestopt met school om YouTuber te worden? Uh, nee, ik zit nog steeds op school. Dus, uh, nee man, ik ben nooit gestopt voor YouTube. vooral alleen voor school, want als... YouTube mij heel goed betaalde, was ik al lang gestopt met school. Ga ik gewoon eerlijk zeggen. Maar gewoon, beloof je mij dat je gewoon mijn 5000 euro per maand gaat geven YouTube? Ew, ik stop gelijk met school. Ik niet, niet, voor jullie doen dat me plezier als jullie me dat bedraagje elke maand voor mij dat geven. Mooi. Hij vraagt ook bijvoorbeeld weer hier. Verdien je al geld met YouTube met kanaal of doe je nog een andere werk? Of, of ik weet het, mooi. Ik begrijp je vraag, doe je een ander werk? Ja, ik werk de tijd schoolmaker. Uh, als studenten top dat werd we wel goed betaald, ik kan hier meer dan YouTube betalen, ik wil eerlijk zijn. Dus uh, ja man, ik heb een tijdje hoog gewerkt, het was wel uh, leuk en heb ik heb ook een tijdje zwart gewerkt. Gewoon heel eerlijk zijn, je weet toch, fuck de staat, staat zoekt allemaal, allemaal ze niet. Waarom, we maken zwart money, je weet toch, niks aan man. De volgende vraag is, wat wil je bereiken met je YouTube kanaal? Wat ik allemaal wil bereiken met mijn YouTube kanaal, ik ga gewoon heel eerlijk zijn, mm, is gewoon toch wel groter. Meer abonnees, maar ja het ligt dan aan als youtube dat we doet, gun aan je boy allemaal wat is je favoriete eten? pizza, klaar, kallie, dus ik vind pizza lekker of als je Marokkaanse gerecht toch gaan over praten is kip met zeton en friet kijk dat? dus olijfolie met kip en dan friet en dan met, wat is dat die, die borstkip? ik weet niet hoe je dat noemt, mooi, ik ga door naar de volgende vraag uh, heb je tips voor beginnende YouTubers? Nou ja, tips. Ik zeg gewoon begin dit dienen en dan geloof me. Dan gaat het goed. Favoriete YouTuber? Uh, ja. Favoriete YouTuber? Ja, Isai. En dan, als ik twee mocht kiezen, dan Jaraski. Want door Jaraski ben ik wel echt begonnen. En dan, ja, YouTubers, YouTubers. Ja, dus, ik heb er maar twee, man, denk ik. eentje mocht kiezen, dat ik ik het boom, of uh, Gio, een van die twee. Dus uh, die twee wel. Hoeveel abonnees hoop je dat jij einde van het jaar haalt? Zo. So, je weet toch, wat Het is allemaal een dat je soms te stottert hè. Hoeveel abonnees? Ik weet niet, man. Ik weet echt niet hoeveel... Uh, gewoon 10k is voor mij genoeg. Dus dat weet ik of niet meer, maar ook niet minder. Iemand vraagt meer... Oeh, ik laat ik die comments zien. Hij vraagt... Mag ik iets zeggen. Ik vind jou echt een toffe YouTuber. Loof naar jullie maar Ik hou van mijn fans man. Je weet het al. En dat is ook eigenlijk de motivatie. Waarom ik wil doorgaan met YouTube. Ook wat er ook gebeurt. Wat ook YouTube doet. Uh, ja blijf gewoon doorgaan. Dus we gaan even vissen. Dus, uh, dit waren eigenlijk alle vragen. Die ik eigenlijk op. Uh, uh, wie wil je laten Wat wil je laten bereiken in je leven. Voor de mensen. Volgende vraag is van uh, Xglitcher. Hij vraagt. Wat wil je bereiken. In, mijn, eh, in jouw leven, zeg maar. Man, mm, ja, wat ik in mijn leven wil bereiken is gewoon ja, meer money. En ja, gewoon slim zijn in het leven. En uh, gewoon mijn ouders stort maken. En dat is gewoon het enigste met een hash en Je weet het toch. En sowieso wat ik één ding wil, is een gezin starten, man. Ik weet niet waarom ik. Als ik kleine kindjes zie, denk ik van ja, ik kinderen, snap je? Mooi. Voordat dat allemaal willen, moeten we eerst money hebben, snap je? Want die moeten wel op een groot huis komen, snap je? Je weet het, want allemaal moeten wel zijn kindjes goed zorgen. Dan heb je allemaal mini-armlos en dan heb je de grote Big Papa-armroel. Je weet toch? Voor de mensen, ik wil je zeggen bedankt voor het kijken naar deze QA. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vergeet niet te liken, te abonneren. En wat ik altijd zeg is peace out. Ja, toch? Zit koud. Ja, toch?